Ik wil nog even bij Roosje en Annabel kijken. Joyce, mag dat? Hé, hey, Joyce! Hé, hey, Joyce! Hé! Hey. Oh, Joyce, jij hey, denkt dat ik wortels heb. En die heb ik niet. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack, je ja, denkt ook dat ik waters heb. Oh, Joyce! Kom maar, Joyce! Ja, ik hoor een, uh, een paardje. Mini paatje. hé hey Annabel. Hé hey Annabel. Oh, Roosje, oh, Roosje. Oh, Roosje. Wat een modder, Annabel. Oh, Roosje. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh Joyce. Ja, jullie willen woorden als ik stap, het. Die zijn op. Ik heb er toch maar twee jaszakken meegenomen. Hey Joyce, oh Joyce. Hey Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh, Blackjack. En hier is het supermodderig. Hey Roosje, hey Roosje. Helemaal in het donker. Roosje, roosje. Oh Roosje, goed zo Roosje. Oh Roosje.